Ik ga naar buiten met Jan de Motor. Oh, ik kan geen dekking zoeken. Ja, collega's denken hetzelfde. Ik moet achter staan. Hier spreekt de politie. Zet uw voet uit op de kust. Nou, dan valen we alle mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gt5 lspd van en morgen dit is wim en vandaag gaan we op pad met kamar met deze t6 gemaakt door emma meer skin gemaakt door Maat snow geloof ik uh, ja de t6 van de kamar vind ik wel super gaaf alleen deze heeft dan uh, of wat ik zo gaaf eraan vind is de velgen alleen deze heeft er geloof ik niet echt maar dus uh, dat uh, was wel uh, leuk geweest denk ik zo'n uh, zo extra velgen of zo'n gavere velgen Dure variant, staat dat lijkt het een beetje op. In ieder geval voor de Wat hebben we nog meer eigenlijk? Dat zit ook. Oh. Oh. Zo, nu staat hij in zijn automaat Dan gaan we de straat op, zou ik zeggen. eens kijken wat we hier uh, in het vliegveldgebied allemaal gaan meemaken. Uh, we gaan misschien ook wel de stad in, hè? het is natuurlijk een, uh, of ja de kamar is meestal vliegveld en zo. maar ik geloof dat ze ook wel noodhulp meegrijden. Um, dus uh, een ja. civilian in need of assistance in hey, uh, uh, Iemand uh, daar recht voor onze uh, collega's hebben het blijkbaar niet gezien. Dat deze mevrouw. Nee moet ik wat blurren. Daar heb ik echt geen zin in hoor. Mevrouw, kom hier. Mijn we naar, naar beneden kijken. Waar, waar lopen ze? Waar lopen ze? Uh, ja, ja. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Dichtbij. Hallo, please move closer. Ja, hallo agent. Ben of hallo mevrouw, ben u oké? Okay? Agent, help me. Een uh, uh, man trok me net in zijn auto en uh, probeerde me te verkrachten. Heb je enige informatie over hem? Ja, hij reed in een witte felon met nummerplaat 6M Maria. Dat starten Of uh, 65 Maria. Dat mij uh, oké, okay, wij gaan hem proberen te zoeken. Bent u gewond? Uh, ik ben oké, okay. kun je me een rit naar huis geven? Nou ik niet. Uh, want dan kunnen we de verdachte niet uh, pakken. Dus we gaan een uh, taxi aanvragen voor deze mevrouw. Hallo met Wim, ik wil een taxi. Oké okay, is goed. Ze zullen hier niet uh, ver vandaan moeten zijn. Die taxi komt, dan gaan wij meteen zoeken naar die verdachte. Ik durf niet te kijken. Waar staat die taxi? Die zit op vliegveld te rijden. Nou oh, daar is hij. Ja, daar is hij. Vrouw ik zou zeggen ga naar een taxi. Oké, okay, dat liep ze. Oh. Ja, ze zitten in een taxi. Dan kunnen wij nu snel gaan zoeken naar die verdachte. En die moet sowieso deze kant op zijn gereden. Hoe die rijdt zelfs op vliegveld. Oeh, dat wordt leuk. Want dat mag absoluut niet. Dus gaan we gaan even lekker klem zetten. Of rijdt hij niet? Jawel, hij rijdt op het vliegveld. Tot daar, nog je melding is gekomen toen een auto op vliegveld rijdt. Hoi! ik wil uh, staan kijken, maar ik wil zeg maar langs. Nou, okay, dank Nou, we rijden ook echt tussenbanen door, joh. Levensgevaarlijk. gevaarlijk. Ik moet wel even doorgeven tot het vliegverkeer bij deze stil wordt gelegd. In verband met een onbekend voertuig wat over het vlieg veld heen rijdt dus met zijn mogelijk kwade bedoelingen gaan we die gewoon meteen een uh, beetje geveest staal aan de kant zetten nu staan we op een landingsbaan we gaan daar even af dan hebben we die stopteken oh God. Spreekt de politie! Kom naar buiten met je handen omhoog! Luisteren, uitstappen, handen omhoog doen! Schoten gelost, schoten gelost. Liggen blijven! Ja we zijn natuurlijk in een eentje, dus we moeten wel even zorgen dat de voeten gekleerd is. Ja, top. Ik ben aangehouden voor uh, rijden hier op het vliegveld, wat absoluut niet mag natuurlijk. Um, en uh, ook nog eens een collega vraagt om een assistentie. Poging tot verkrachting bij iemand. Ik ga even fouilleren. dingen niet bij mag hebben. We komen er wel achter of? Adam vuurwapen bij, gelukkig dat we hem hebben kunnen aanhouden zonder enige problemen. Kan een transportje voor Sorry. de auto deze kant op. Doe we doen hem nog even snel zoeken. Stakewagen al. Die die zetmest altijd snel. Oh shotgun. Zo. Thank you. En dan wil ik iedereen zo snel mogelijk weer hier van een vliegveld af hebben, want uh, jij hoort hier eigenlijk niet en jij, nou, bij deze dan wel, maar eigenlijk ook niet. Dus kom maar met z'n allen weer weg hier. Uh, weet je wat, we rijden gewoon meteen. Nee. We rijden meteen een rondje vliegveld, maar dat vind ik nergens van nodig. Je komt toch niemand tegen. Of zullen we het wel even doen? Ja, we doen het wel even. Als er bijvoorbeeld een auto rijdt of zo kunnen we altijd even kenteken check doen. Kijk daar die vuilniswagen. Horen vuilniswagens op het vliegveld. En oh, wacht. Rijdt een beetje verkeerd, wat ga jij nou trouwens doen? Hier staat een hele mooie A380. Alleen vind ik die Pepsi-Cola-skin niet zo mooi, maar goed. Daarachter rijdt zo'n karretje voor de koffers. Dus er er niks in. 8, 18, ja. Ja. Ja. Nou, we hebben hier een auto die rijdt onder invloed. Of een persoon die rijdt onder invloed. Die auto kan natuurlijk niet onder invloed rijden. Weer op het vliegveld. Hoe kom je nou weer? Wat is daar? Waar is dat beveiligingslek dan? Rij anders nog wat door. Wie ook? Ctrl-E terug. Nee. Laat ik hem volgen. En nu wel even hier tussenin staan. Goed, deze wordt hoe dan ook aangehouden. Geen kenteken. Rijden op het vliegveld. Dat mag sowieso niet. Goed Een rijbuis voor me. Rijd u niet aan de kant, zet Leo Dat weet je denk ik ook wel. Je wordt enig gezocht, zie ik. Dit rijbewijs is ongeldig verklaard. Ik krijg een melding dat je hier rijdt, je hoort je niet. Uh, heeft u gedronken? Gewoon een paar biertjes. Heeft u drugs gehad? N niet recent. Uitstappen. Luister. Je wordt nog gezocht. Maar me niet uit waarvoor. Ik wil je handen gewoon zien. Doe je rare dingen. heb je of taser in je bakken hebben. Of vuist of iets anders. Maar het komt richting je bakjes in ieder geval. Oh ja, hé. Hey. Even normaal doen. Mag ik even blazen voor mij? Ik heb je zien rijden blaas ik stop zeg, bla bla bla bla zoma, te veel, oké. Okay. Een drukstestje afnemen. hey staan blijven hè. een koekje gewoon nog, oh, yeah. Hey, luister eens, is je eigen eigenwijs doen, ik ben aangehouden. Hey! staan Police! Hier komen! Uh, Meldkamer eenmaal aanhouding, uh, rijden op mijn voet, worden gezocht. Uh, uh, Rijd dus op stiefveld, ga je op. Ja, takken wel. in los santos international airport goed jij bent niet de andere vraagt om afkaart je kent het verhaaltje wel ik ga je verjeren nou ja dan ga ik hem bij ook lekker of ja lekker hij eh, voordat ik iets verkeerd zeggen of jullie iets verkeerd denken ik weet het niet maar ook lekker dat hij dat nog op zak had, hè. dan hebben we weer uh, verboden middelen, aanhouding voor het bezit zijn van verboden middelen. Dan dus dat uh, is wel lekker voor ons dan. Een bericht voor alle wagen, een bericht oh voor shit. alle wagen. We, we hebben een stand. incident involving shots fired, terrorist activity in uh, Los Angeles. Rijkt Anyway. Oh shit, op het vliegveld Oh, ik We kunnen spoed. Nou weer We die varen doen uh, Force duty Dan zal er nog iemand staan Denk ik, of iemand lopen die de de daar Even worden geschoten Oké, okay, dan gaan we eens kijken Of er nog iemand op het vliegveld rondloopt want die uh, heeft namelijk uh, zware wapens bij en een bom zelfs doe open nou dan rijdt hij gewoon nee dus als we hem aantreffen meteen beter gevee want hij loopt met uh, grote vuurwapens rond en met een bom meerdere mensen zo te zien shit dat wordt wat Dat is een... Oh. Oh, ik kan geen dekking zoeken. Schieten ze op, 12, 2, We ze een RPG op me. Houd van de motor op, schoten los, schoten los. Meerdere man. 2, 2, ik sta hier helemaal verkeerd. Shit. Oh shit, is dat een sniper? Mensen, kom sneller. Collega's, kom sneller. Oh, dat zijn heel veel. Schieten ze nou elkaar af? Collega's, please, kom. Ik ga gewoon op boven schieten. Oh nee! Maar als ik nu weer inspan, dan rij ik gewoon keihard terug hoor. Want die staan dan nog, ga er maar vanuit dat die dan nog staan. Bij mijn busje. Mijn collega's weliswaar niet, maar... Nope. Dus we gaan uh, weer hebben daar naartoe. Lijkt hebben tijd voor, we hebben nog uh, in, uh, terroristen. O, dat is je druk, joh. Nee, nog rechts, ben onder rechts. Collega's rijden achter me aan, yes. Ja, collega's denken hetzelfde. Ik moet echter staan bij de vast. Kom op mensen, rijden, rijden. Er zijn terroristen. Nee, ik wil eigenlijk wel leidend collega. Aangezien ik uh, van de Marchse C ben en jij niet. Oeh, dat scheelt heel weinig met die paal geloof ik. We ja, volle snelheid hoor! Als hier andere dingen van plan zijn. Daar komen de collega's. Kom maar, kom maar, kom maar. Daar rennen ze nog hoor! Of zijn er collega's? Dat zijn collega's. Lekker bezig, pikkies. Ze hebben het gewoon opgelost hier. Eén doden, twee doden, drie doden, vier doden, vijf doden, zitten te zien. Eén, twee, drie, vier, vijf. Hebben jullie nog zicht op iemand? Ze hebben nog zicht op iemand, geloof ik. Oké, okay, daar komt Touran, daar komt nog een Audi van de politie. Wij gaan nog even een rondje maken hier op het vliegveld om te kijken of er niet nog meer uh, mensen hier rondrennen. Um, echter uh, hebben we natuurlijk overal camera's hangen en uh, nog meerdere collega's rondrijden. Dus die hadden dat dan al lang doorgegeven. Um, in ieder geval, collega's zijn dus ook de plaats erbij gekomen. En die hebben meerdere verdachten uitgeschakeld. Ik had er al twee uitgeschakeld. De andere drie die schakelden mij snel uit. Maar nu graven uh, is ondernemer laten komen. Ik ga er geen moeite meer voor doen om die nu allemaal te laten revive door de ambulance. Over de ambulance gesproken... Deze ambulance, die is gereleased, die kunnen jullie nu gaan gebruiken. Deze met de facelift en met de mooiere lampjes om het maar zo te zeggen. Uh, ook zonder de rode band. De rode band hier aan de zijkant, achterkant, voorkant. Dat is allemaal weg. Maar die kunnen jullie dus ook gebruiken uh, of mee racen en scheuren. En prio 1, A1 rit, sorry, A1, A1 ritten mee rijden. Dus uh, denk op tof, gemaakt een Wandertje Lars Labré en die staat online bij Wandertje op GTA 5 te herkennen aan C. Miesan, C gewoon een C en Missen M-I-E-S-E-N. M -E -A -S -A -N. Ja? Goed, wij laten het hier lekker met de ambu die er al stond, de demonstratie. Nee, uh. de naja, daar gaan we niet heen, ja. is m e Ja, tuurlijk joh. Zo komen niet toch allemaal op het vliegveldje. Links geen vliegtuig, rechts geen vliegtuig. We rijden motorrijder op het vliegveld, de Audi's rijden met me mee. Ga er gewoon van de, so van de scooter of motor af hoor. Hier spreekt de politie. Ik zet uw voertuigen uit op de kust Nee! Shit, ik dacht die, Als je die slaat dan vallen die wel. Uh... Dus twee Audi's, lekker man, dat gaan we sowieso winnen. Hij is sneller dan die Audi's hoor. ik kunnen weliswaar net als een, een kilometer teller niet meer zien zie ik, maar. Als ik hier nu naar binnen was gegaan zo. Ja die Audi die denkt goed. Maar we gaan we maar wel over 150 knallen nu. Kilometer, niet uh, miles. Dat is overdreven, dat is geloof ik 205, ik weet niet. Staan blijven! LS doe make me shoot you. Eenmaal aanhouding, misschien uh, een van ambulance deze kan laten komen, ik heb hem allemaal aangereden Nee, niet nodig, mevrouw, heel goed man Nu moet ik me toch vertellen hoe u op vliegveld komt, want ik heb al vijf mensen gehad die op vliegveld kwamen zelfs